Eerder heb je je natuurlijk al voorgesteld via dat uh, snelle filmpje van uh, Maarten uh, Zwijnenburg. Uh, Stef Nijland, um, maar nu uh, nog eventjes wat uh, meer. Stef, uh, vertel eens wat uh, over jezelf. Ja, ik ben Stef. Ik ben uh, 32. Uh, ik, woon, uh, ik woon in Deventer momenteel. Ik ben, uh, ben opgegroeid in, uh, in de provincie Groningen. Uh, in de jeugd bij, bij FC Groningen en, uh, ja Daarna heb ik een vrij lange carrière gehad in betaald voetbal. En uh, sinds dit seizoen... Uh, ja, spelend voor DVS 33 en uh, ja, daar uh, heb ik enorm veel zin in. Ik ben benieuwd naar uh, jouw hoogtepunt in het uh, betaalde voetbal. Wat, wat, uh, volgens mij <laughs> weet ik het wel een beetje, maar zeg het maar. Ja, qua hoogtepunten, je hebt natuurlijk uh, wedstrijden die op zich staan daarin. En, uh, of, of seizoenen die goed verlopen. Maar uh, ja, ik heb Europees voetbal gespeeld en bij PSV ook, ook in de Champions League mogen spelen. Uh, weliswaar een aantal invalbeurten. Maar dat zijn natuurlijk dingen die uh, ja, de rest van je leven eigenlijk bijblijven, wat hartstikke mooi is. Maar prijzen winnen, dat is uh, ja, waar je het uiteindelijk voor doet. We hebben ja, met Pexol en de, de Beker gewonnen en de Johan Kruisschal. En ja, die laatste, dat was uh, ja, door middel van een, een winnende goal van mij. Dus dat is ook iets wat ik net zeg. Uh, dat blijf je altijd bij. Dat zijn de mooie herinneringen. Die had ik ook een beetje in mijn hoofd. Hey, uh, Stef, waar ik benieuwd naar ben, uh, vind jij het verschil tussen uh, keukendivisie en waar je nu speelt, DVS, vind je dat heel uh, erg groot? Uh, ben je er een beetje tegenaan gelopen of uh, was het wennen? De aanpassing, is die goed gegaan? Nee, ik ben nu een, een, een maandje onderweg hier en uh, ik moet zeggen die aanpassing die, uh, ja, die gaat goed. Ik heb het onwijs goed naar mijn zin. En ja, ik moet ook zeggen, vanaf moment 1 of dag één uh, vind ik gewoon het niveau van de trainingen en de spelers omheen gewoon heel erg hoog. En uh, uh, in dat opzicht is dat echt wel vergelijkbaar met wat ik uh, uh, ja, het afgelopen seizoen eigenlijk bij de graafschap uh, tegen ben gekomen. En natuurlijk zullen er uh, op bepaalde vlakken zullen er echt wel verschillen in zitten. Alleen uh, er lopen hier gewoon heel veel goede voetballers rond. En ja, uh, yeah, dat, uh, dat is prettig uh, samenwerken. Ik merk aan je spel ook dat je er langzaam en zeker uh, ja, op je, op je plekje bent. Ja, nou ja, het is natuurlijk in, in dat opzicht moet je wel even aanpassen. Je hebt zelf een bepaalde manier van spelen, maar je, je merkt ook dat hier uh, jongens lopen hier lang met elkaar voetballen uh, en die, uh, die, die moeten mij ook leren kennen daarin. Dus ja, in dat opzicht uh, had de voorbereiding misschien nog net twee wekjes langer mogen duren. Alleen uh, ik denk dat we goed op weg zijn en ja, dat ik steeds uh, meer op mijn eigen rol uh, uh, daarin heb en, en mijn bijdrage kan leveren. Dus uh, ja, daar ben ik dik tevreden mee. Geniet jij meer van een uh, assist dan van een eigen doelpunt? Nee, nee. Ik scoor het liefste zelf, alleen uh, ja, ik weet wel waar je op doet. Natuurlijk de afgelopen wedstrijd is uh, misschien belangrijk geweest als aangever dan en dat is, uh, ja, dat is ook iets wat, wat denk ik in mijn spel ligt, waar ik altijd op zoek ben een, ja, een paas of een assist die uh, uh, ja, die een ander misschien niet geeft, zeg maar in dat opzicht. Uh, maar het, scoren, dat, uh, het gevoel van scoren dat blijft het mooiste. Ja, mooi. Hey, uh, maar je bent eigenlijk ook al een beetje bezig met uh, de toekomst natuurlijk. Hè? Uh, eventueel uh, trainerschap. Um, maak je daar al vorderingen in bij DVS of uh, uh, uh, inschrijving van de cursus? Uh, hoe zit het daarmee? Ja, ik, uh, nou, ik heb me ingeschreven voor de cursus en die gaat als het goed is van start in oktober met de UEVC. Ja, ik zou altijd, voetbal, voetbal is mijn passie. Dat is iets wat ik het liefste doe, wat ik het leukste vind, waar ik de hele dag over kan lullen, ook met, uh, met alles en iedereen. Dus uh, daar wil ik heel dichtbij blijven eigenlijk. En, uh, en zeker voor nu. Dus ik ga, uh, ja, ik ga er in oktober mee starten. En uh, ja, ik kan via DVS hier uh, ook mijn stage lopen. Dus uh, dat moet nog uh, ja, uh, precies de vorm krijgen uh, richting de komende weken, maanden. Alleen uh, ja, het feit dat ik van de club uh, die ruimte krijg uh, en die kans krijg, is natuurlijk hartstikke mooi. Daar ben ik ze... Zeer dankbaar voor en uh, ja voor mezelf ook uh, kan ik daar misschien ook weer wat aan toevoegen voor de club. Het is nog niet bekend of je assisteert bij O13, O15, O17 of... Ja, nou, er is wel over gesproken, alleen uh, uiteindelijk moet ook uh, vanuit de Kfb, moet daar groen licht voor komen. Dus uh, dat uh, komt over een aantal weken waarschijnlijk. Zin in de eerste competitiewedstrijd? Ja, heel veel zin in. Kijk, oefenwedstrijden die, uh, die heb je nodig. En uh, afgelopen zaterdag voor de beker, dat is iets... Uh, uh, die wedstrijd moet je winnen, maar die, ja, die zie je eigenlijk ook nog als een verlengde vorm in, ja, in, de, in de voorbereiding eigenlijk. Uh, alleen het resultaat doet er wel toe. Maar het is nu mooi geweest, nu wil je gewoon lekker voetballen voor het Echi, en uh, de competitie mag van mij starten. Ja.